Zorgen op verenigingen voor meer sportiviteit, minder gedoe met ouders, meer coaches en trainers die blijven, behoud van kinderen die lid blijven en vooral meer sportplezier bij kinderen. Willen jullie ouders langs de lijn die echt weten wat de impact is van hun gedrag en met ze in gesprek om op een fijne sportieve manier kinderen te laten sporten? Haal dan het verenigingstraject Lang Leven de Sportouder naar je vereniging en help hiermee je coaches en trainers, de ouders en vooral de sportende kinderen. Voor informatie of om hem aan te vragen kun je kijken op de site.